Hé, hey, Joyce! Als ik deze voerbakken ga brengen, dan kan ik niet vormen. Hé, hey, aan de bel! Hé, hey, aan de bel! Ho, oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Oh, Black Tech. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Hé, Black Jack. Kijk eens, Black Tech. Oh, Black Tech. Oh Annabel, jij moet op het hondje. Kijk eens. Hé! Hey. Oh Annabel! Hé hey Blackjack!